Coach Sports is een programma voor kinderen met overgewicht en dan specifiek een beweegprogramma. Wij leveren het beweegonderdeel van de beweeginterventie Coach en Kei Gezond Limburg. En kinderen die dus niet terecht kunnen bij het regulier sportaanbod, omdat ze zich daar niet prettig voelen of omdat ze wat meer aandacht nodig hebben nog, die komen bij ons terecht in Coachsports. Kinderen komen bij ons terecht vanuit de wijkverpleegkundige, dus vanuit de GGd met Kei Gezond Limburg. Uh, of vanuit de coach vanuit het ziekenhuis. Dan komen ze bij een kinderarts terecht of bij een diëtist of iets dergelijks en wordt daar uh, besproken van Goh, cool, is Bewegen nou nog een aandachtspuntje voor jou, dan verwijzen we je door naar Coach Sports. Nou, we beginnen eerst een half uur met uh, beweegmaatjeslessen. Dat is samen met een sportkundestudent gaan zij een half uurtje lekker sporten. En dan daarna hebben ze een uur groepsles, uh, dat is met deze groep dan in dit geval. En daarbij gaan ze ook weer uh, iedere week een ander thema behandelen. Coachsport is anders dan uh, gewone sportlessen, omdat ze eigenlijk, uh, deze kinderen in de gewone sportlessen een beetje uh, buiten vallen. Ze vinden het vaak heel spannend of kunnen niet mee. En in, met de coachsportlessen komen ze eigenlijk in een heel vertrouwde omgeving met kinderen die het zelf ervaren. Hierdoor kunnen, voelen ze zich vaak vrijer om te sporten. Ze vinden het middel spannend en voelen zich eigenlijk meer op hun gemak. Ik, ik vind het eigenlijk heel fijn. Ik kan heel veel contact zoeken hier. Uh, vrienden maken. Echt. Ik vind het bewegen ook heel leuk daarin. Ja, en ja, het, is gewoon, het geeft je gewoon een fijn gevoel. Ik heb er heel veel zin in ook, om uiteindelijk een keer op een voetbalvereniging of zo te gaan. Uh, ze behalen successen tijdens het bewegen. Uh, en zoals je ziet, ze hebben heel veel vriendjes in de zaal, maar ook buiten de zaal daarmee. Dus we zien echt wel dat dat mooie resultaten met zich meebrengt. Daarnaast zien we ook verschillende kinderen die ook echt hun weg hebben gevonden naar beweegaanbod. Dus dat is wel super fijn dat ze gewoon structureel kunnen blijven sporten bij een sport die zij leuk vinden.